Papa, Mama, Herbert en Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Familie Romein! Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar de Familie Romein familievlog. Elke ouder heeft wel zo'n moment dat hij even niet meer weet wat hij met zijn kinderen moet doen en ze achter het behang willen plakken. Daarom ben je waarschijnlijk op deze video uitgekomen. Daarom ga ik jullie vandaag een top 10 dingen vertellen wat je met je kind kan doen. 10. Je kan naar het strand toe gaan met je kinderen. Naar het strand toe vinden de kinderen fantastisch. Het rennen door het zand en het spelen in het zand. Het lopen door het water. En als het winter is, is het strand ook nog eens heerlijk bijkomen. 9. Je kan naar het bos toe. Het bos is zo lekker om met kinderen te wandelen. Je kan er blaadjes vinden, nootjes, uh, kastanjes in de herfst. Je kan er eigenlijk van alles ondernemen, klimmen, klauteren. Het is gewoon een waar speelparadijs in het bos. Nummer 8. Knutselen, ook zoiets. Ook heel leuk om te doen. Ja, wat knutsel je dan? Nou, als je even niet weet wat je moet knutselen, kan je dat op Pinterest opzoeken. Pinterest is een site voor ideeën over knutselen. Ook zijn er ontzettend veel sites die je tips geven over iets wat je kan knutselen. 7. Je kan naar een museum toe. Naar een museum toe is ook ontzettend leuk. En als je een museumjaarkaart hebt, kan je nog onbeperkt en gratis naar binnen ook. Nummer 6. Zwemmen. Zwemmen. Oh, wat is dat toch heerlijk om met de kids te doen. Zwemmen is ontspannend. Zwemmen is leuk. En de kids zijn na het zwemmen meestal heel erg moe. En helemaal als ze een patatje daarna krijgen. Dus dan slapen ze daarna heerlijk. Vijf. Op vakantie. Op vakantie gaan. Ja, je moet er het geld maar voor hebben. Maar als je op vakantie gaat, kan je ook heel erg lekker ontspannen met de kinderen en van alles doen. De meeste vakantieparken hebben wel een leuk uh, ja, zwembad of een leuke speel, indoor speelhal... Dus ja, dat is ook een aanrader om op vakantie te gaan. 4. Naar de dierentuin toe. Het kost wel weer wat centjes, maar ja, als je je kinderen wil vermaken, dan heb je daar veel voor over. In de dierentuin kijken de kinderen hun ogen uit. Ze zien een ijsbeer, ze zien vissen, ze zien een olifant. Ze zien van alles in de dierentuin. En na de dierentuin zijn ze meestal ook dood op. Een themapark bezoeken staat op 3. Een themapark bezoeken zoals het Archeon is ontzettend leuk om te doen. Meestal worden daar activiteiten gedaan, kunnen ze in de huisjes kruipen, lopen, springen door de plassen. Ze kunnen daar van alles ondernemen. Zoals in het Archeon heb je het maken van filt. daar maak je armbandjes van en je kan daar waskaarsen maken. Eigenlijk kan je daar van alles doen in het Argion. erg leuk om te bezoeken, een themapark dus. Twee naar de speeltuin, het kost niks. En het is ontzettend leuk. Ja, als je naar een binnen-indoor speeltuin gaat, dan kost het wel even wat centjes. Maar ja, een speeltuinbezoek buiten, dat kost helemaal geen geld. Ja, het is niet leuk als het nat is en het even regent. Maar de kinderen vermaken zich in de speeltuin op en top. En op één, Trommelgeroffel. naar een pretpark toe. Ja, een pretpark is natuurlijk uitermate leuk voor kinderen. En ik hoef ook niet uit te leggen waarom je naar een pretpark gaat om de kinderen te vermaken, toch? Een pretpark is gewoon ontzettend leuk en helemaal als je naar een soort themapretpark gaat, zoals de Efteling, alles draait daar om sprookjes. Dit waren weer de top 10 dingen om met je kinderen te doen. Vond je deze video nou leuk? Geef een duim omhoog. En vond je deze video niet leuk? Nou ja, geef een duim omlaag. Vergeet niet op het belletje te drukken en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Wij zijn de Familie Romein, Vlog, en we hopen jullie weer bij een nieuwe top 10 te zien.